Ik ben Thijs en ik ben monteur bij Insect. Mijn dagelijkse werkzaamheden als monteur zijn het draaiende houden, het onderhouden en het verbeteren van de installaties. De dingen die ik zowel doe op een dag zijn vrij vaak wat storingen oplossen, soms ook verstoringen. We hebben een dagelijkse planning waarin je wel wat onderhoudsdingen hebt. Het kan soms het smeren van motoren zijn, soms daadwerkelijke aanpassingen aan de installatie. De leuke aspecten aan mijn functie vind ik de vrijheid die ik heb, de losse werksfeer en de creativiteit die je nodig hebt om spul draaiende te houden. De werksfeer bij Insect is uh, zeer los, maar wel wanneer het echt nodig is, dan, uh, dan staan we ook voor elkaar klaar. De doorgroeimogelijkheden bij Insect, die zijn uh, op persoonlijk niveau dat jij je eigen doelstellingen kan bepalen. De TD is nu nog heel klein en die kan eigenlijk nu alleen maar nog groter worden, uh, waarin je zelf ook kan meegroeien. Belangrijke eigenschappen om dit werk goed te kunnen doen. Je moet geduld kunnen hebben. Niet alle installaties zijn uh, nog op perfecte wijze, maar het is juist hier aan de TD om ze naar een hoger niveau te kunnen brengen. Ik zou andere mensen aanraden om bij Instek te komen werken. Zit je bij een ander bedrijf vast in een in ritme van een bedrijf dat heel lang in groot bestaat, dan kun je, kun je hier heel veel dingen nog wel uh, veranderen. Word jij mijn nieuwe collega?